Op weg naar Zwitserland. Dit is het korte verhaal over mijn verjaardag. Toen we aangekomen waren, waren we al direct verslaafd aan FIFA. Henry, wat ben je aan het doen? Verliezen. Terwijl we voetbal haten. Onze dag begon vroeg. We vlogen er direct in. Na het snowboarden zag mijn haar er geweldig uit. We besloten daarom om de zonsondergang te bekijken. Bij een prachtige zonsondergang wordt ook niets minder dan een geweldige doorweekte voet. Fuck Die avond gingen we op zoek naar een leuke bar. Want het was tenslotte mijn verjaardag. Nadat we uit de bar gezet waren, okay, uh, we zijn eruit gezet. had ik het geniale idee om sneeuwmannen te vernietigen. <tie> oh. Toen maakte Henri kennis met een zweet. Hij vond hem. Awesome! Ja, is awesome! Klik nu rechts van mij voor een andere video of om te abonneren.